Hi, ik ben Eva van Voice en ik ben mijn eigen baas. Bij Voice werken we al jaren zonder managers of functies. We hebben liever collega's die volledig baas zijn over hun eigen werk. Ben je benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Op 5 april organiseren wij Voice Talks in ons kantoorgebouw Urban City. Ben je erbij? Meld je dan heel snel aan op de website.